Het is een boksen voor de liefhebbers. Het is ook, en dat is iets waar hij trots op is: een Joodse boksen. Als hij vanavond wint, is hij Nederlands kampioen. En dan, en dan, en dan. Hij heeft jullie nodig. Ja, dit is uh, de jas waarmee ik uh, ja, al mijn wedstrijden opkom. Zoals je ziet, okay. een Davidster. Met mijn initialen erin. Uh, ik ben trots op mij ik kom af en ik wil het laten zien omdat zo weinig... Ja, mensen durven wel te laten zien, maar we leven gewoon... Ja, in, in een wereld waar mensen bang zijn om het te laten zien. En dat vind ik, ja, ik vind het gewoon nergens op slaan. Je mag trots zijn op waar je vandaan komt. 2011 was dit, BoxX voor het eerst in Carré. Nou, zoals je ziet was dit een vrij bloederige partij, maar dat is ja... Tot nu toe is uh, uh, voor mij de ommekeer geweest, die partij. want uh, Dat was voor het eerst dat ik een rebox en dat ik echt uh, het publiek had uh, laten zien wat ik in huis had. Die was ik ook niet meer. Die ga ik op een dag ga ik ze inlijsten. Met foto's erbij. Dat vind ik, ja, vind ik gewoon... Uh, ja, voor als ik ooit mijn eigen sportschool heb. Dat ik ze daar uh, daarin kan hangen. Ja. Ik maak al uh, een jaartje of dertig ontbijt voor Barry. Maar ja, hij, het, het is wel een goed jongetje, want op vaderdag dan, uh, dan doet hij het voor mij. De wedstrijden van Barry heb ik nog nooit eentje van gemist. Niet bij de amateurs, maar niet bij de profs. Mensen zien gelijk wie mijn vader altijd is op de wedstrijden. Dan zien ze één man altijd rondjes lopen. En ijsberen en alles, en dan zien ze gelijk. En het is nu een beetje wedstrijd geworden. Dat mensen gewoon een wedstrijd ervoor maken van waar is Leo? Het is inderdaad een contactsport. Uh, je loopt het risico dat, uh, dat je een klap krijgt of klappen krijgt of een verwonding oploopt. Ik maak me er niet zo druk om. Uh, het is een risico van het vak, van het sport. En moet je eerlijk zeggen, uh, hij krijgt weinig klappen. Dus uh, hebben ze wel even meer klappen van mij gehad dan uh, in, in zijn bokscarrière. Laat ik het zo zeggen. <lacht> Hij, hij kent de achtergronden van familieleden. Ik, ik kan me er wel voorstellen dat, uh, dat hij zegt, nou, ik, ik vecht voor mijn kampioenschap. Hij heeft gevocht om Nederlands kampioen te worden voor die mensen die er niet meer zijn. Voor zijn opa die in Auschwitz heeft gezeten. Het is een familie, het is echt een familie. Het is, uh... ja, ik kan het niet anders omschrijven. Ik vind ook dat wij, dat wij voor de buitenwereld het ultieme voorbeeld zijn van hoe het hoort. Um, wij, je moet nooit naar, naar elkaars achtergrond kijken. Je moet kijken naar de persoon. Ik heb nog nooit bij stilgestaan dat hij Jood is en dat ik moslim ben. En ik denk van, misschien gaat het botten wat dan ook. Weet je. Barry heeft, nog, heeft echt een goed hart, Barry is een, is een gouden, gouden kerel. We zijn met de Joden ster op wil komen, en dat geeft hem power. En ik kom met een islamitische teken wat mij power geeft. Ja, dat respecteren we voor elkaar gewoon. Alleen Barry is wat groter dan zit. <lacht> me. Met, breder. Met breder. Ja, dat is geen probleem. Kijk, nee, mijn sponsor moet er wel bij. hè? <lacht> Als je geen respect op kan brengen... voor iemand die zijn afkomst niet wil verlogenen... Ja, dan zeg dat meer over jezelf. Als je tien ronden lang voor uh, Rotja uitgescholden wordt... In het Frans en na, na twee ronden heb je dat uh, al in de gaten. Dan uh, heb je toch wel een bepaalde mentaliteit om dan uh, op die manier te blijven boksen. Dit is hem dan. Ik heb me opgedragen aan mijn trainer omdat uh, ik, kwam hier, uh, is alweer bijna, nee, ik kwam hier vier jaar geleden ik kwam in de sportschool binnenlopen. Eigenlijk met, uh, ja, van wat, wat, wat, wat moet ik nou? Ik was weer te zwaar, weer te dik. En uh, ja, ik, zonder, hem, uh, zonder hem had ik hier uh, niet gestaan. Nee. Klasse, Ja. Ik zat op de, de Joodse basisschool. Uh, ik heb een beschermde jeugd gehad. Toen ben ik naar het, uh, het moest ik gaan, want ik, uh, ja, ik, uh, ik had een vmbo uh, uitslag En die was niet uh, goed genoeg voor de middelbare school, voor de Joodse middelbare school. Dus ik werd uh, ja, bij mijn me, me, bij me vriendjes werd ik weggehaald. Uh, ik kreeg te maken met de multiculturele samenleving. Ik kreeg ook op die vbo school te maken met uh, ex-gedetineerde jongens. Uh, jongens met uh, zware ADHD problemen. En uh, ja, ik heb me daar een beetje uh, ja, in, moeten, in moeten vechten. Ik heb echt uh, jankend, uh, elke ochtend jankend uh, op de fiets gezeten van ik ga niet naar school. Nou, mijn moeder zegt je gaat naar school. Ja, ik was eigenlijk een, een heel onzeker mannetje. Ik was 13, 14 jaar. Uh, uh, ik, was, uh, ja, ik was heel dik was ik. Ik was echt uh, ja, obese, zat ik. Ik was 1,54 en ik, uh, ik woog wog uh, 80 kilo. dat maak je wel onzeker omdat je toch op die leeftijd toch bezig bent met meisjes en al die dingen. Ja en, en, en een meisje van die leeftijd, wil ja, die, die, die wilt geen dikketje. Ik werd vaak, vaak door, door, door mensen onderschat. Ja, heel veel mensen die, die, die, die, die dichtbij me stonden, ook, familieleden geloofden niet in mij, Weet je, die mij nooit hadden zien trainen of zien, zien boksen. En die toch zeiden van ja, met die barrie, ja, dat wordt er wordt helemaal niks. Weet je, ik, was, ik was altijd wel een, een, een, een, een jongen uh, waar iedereen uh, uh, rekening mee hield. En een bepaald iets van, van, van uh, doe maar voorzichtig met hem. Het was meer van, van dat kan Barry niet. Ze, ik werd vaak, vaak door, door, door mensen onderschat. Mijn vader en ik, nou, zoals je ziet, we zijn heel, heel close, we hebben een hele goede, hechte band met elkaar. Ja, en we lopen elkaar niet in de weg. En, en, en ja, je, dan kan je zeggen van... Ik ga het huis uit, maar ja, voor wat moet ik het huis uit? Dit, is, dit huis heeft mijn moeder gecreëerd, mijn moeder ingericht. We hebben er nooit eigenlijk iets meer aan gedaan, we hebben het zo gehouden. Omdat ik, het uh, zeker, mijn moeder het zo gewild had. Mijn moeder kende wel het een en ander in de loop der jaren verwisseld of iets. Maar, uh, nou ja, het is wel echt de warmte van het huis. Ja, die, uh, die, uh, die mis ik heel erg. Ja, het, is, het is je moeder, het is een bepaalde liefde. Het uh, gaat je opbreken na een paar jaar. Ga je denken, ja, er de, de, de, de, de is, de, de is niemand meer die, die, die jou een knuffel geeft. Je, toch je vader en mannen onder elkaar, dat doe je niet snel. Weet je, dat doe je En bij helemaal niet. We zijn toch wel een beetje machootjes met z'n tweeën. Dit is, uh, dit is de graf van mijn moeder, de laatste rustplaats. Zoals je ziet, houdt, het, uh, houdt voor, voornamelijk mijn vader houdt, uh, houdt het heel goed bij. Met bloemen, kaarsjes. Mijn moeder, die kreeg. Uh, 3 mei 2005, kreeg ze horen dat ze niet meer te genezen was. dat ze het terminaal was. Uh, dat was voor mij nog erger dan, uh, dan haar dood. En uh, dat moment dat zij wist, want ze wilde helemaal niet gaan. Dat moment dat zij wist dat ze dood ging, dat was, uh, dat was voor mij het uh, allerergste. En, uh, ja, dat uh, de, de, de, de, de medelijden die je in je lichaam hebt zitten. Uh, voor je moeder, voor jezelf, voor je familie. Dat, uh, dat, zit echt, uh, ja, dat gaat dus echt, echt als een steen in je lichaam vastzitten. Ik zag mijn moeder die laatste maanden nou ja, dat zag ik echt. Uh, ja, van, van, van een mooie vrouw. Uh, mijn moeder veranderen in, in, in iemand die, die kapot werd gemaakt door de ziekte. Ze zag er niet meer uit. Het is niet, haast niet te omschrijven. Het was, het, je, je zag gewoon een, een, ja, een, een, een, een dood iemand die nog leefde, zag je in bed liggen. En uh, dat was... Uh, ik zag nog een vrij afvreden mijn vader toe komen en hij zei... Bar, deze beelden ga je vergeten. Let maar op, je gaat alleen maar de mooie herinneringen over houden. En ik moet eerlijk zeggen... Hij heeft echt gelijk in gehad. Ja. Die beelden ga je ook vergeten. Ik moest eigenlijk amateur blijven. Maar ik denk, uh, nu ze van boven kijkt naar beneden, dat ze denkt: uh, die kleine Etter heeft toch gelijk. <laughs> hij heeft toch gelijk. Hij heeft het, uh, hij heeft het waargemaakt. En uh, ik denk uh, dat ze, dat ze apen trots om is. En ik denk ook dat, dat, dat, dat, dat als, als jij er niet achter had gestaan dat uh, ik dit nooit heb bereikt.